Dagrollende roofdieren, Ondanks een opvlakkering van extreme lumpigheid ben ik gezwind op weg naar een speciale bestemming. Meer bepaalt de nieuwe parkeertoren in Ledenberg. Zeven verdiepingen van het beton. En er gaat daar geen ene auto staan. En toch is daar verboden op straffen van levenslange verbanning. Daar is er maar één oplossing voor: de regels negeren en dat spel hier gaan schrijden. Kom, we zijn maar naar boven. Check die brug. Sorry dat ik je niet gewoon rechtdoor naar beneden vlam. He. Maar als ik al gewoon op platte grond op mijn wezen plet, ga ik zeker geen risico's pakken op een stijlhaling. Het schijnt dat ik ook een voorbeeldfunctie heb. Dus moet ik tonen dat je ook veilig kunt afdalen. Ach ja, veilig mijn kloten Juppla. Ik ga die in de parking nog doen de volgende keer neem ik zelfs nog wat ander volk mee. Hoe meer illegale zielen, hoe meer vreugd. Als de overheid geld investeert is het blijft om daar gebruik van te maken, waar? Allee, vooruit. Merci voor het kijken en tot de beste keer. Yo!